Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 17 maart. Het vlees is zwak, maar jij hoeft dat niet te zijn. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matthäus 26, vers 41. Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. De avond voordat Christus gekruisigd werd, verzamelde hij zijn discipelen in de hof van Gethsemane en deed slechts één verzoek. Waak, sla nauwlettend gade, wees voorzichtig en alert en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Het enige wat de discipelen moesten doen was wakker blijven en bidden, maar ze bleven in slaap vallen. Jezus aan de andere kant bad wel en een engel versterkte hem in de geest, waardoor hij in staat was het kruis te dragen. De discipelen baden niet, zij sliepen en bewezen dat het vlees daadwerkelijk zwak is. Voor mij bewijst dit verhaal het cruciaal belang van gebed. Als christenen moeten we ons beseffen dat zonder dagelijks gebed en interactie met God we niets hebben. We worstelen allemaal om naar ons vlees te leven, maar als we het gebed tot onze prioriteit maken, versterkt God ons in de geest, waardoor we de beperkingen van het vlees overwinnen. Waarop vertrouw jij voor kracht vandaag? Je vlees? Of ervaar jij de kracht die God ons zo genade geeft als wij tot hem komen? Laten we samen bidden. Heere God, ik dank u voor de kracht die u mij geeft tijdens mijn gebed. Ik weet dat ik zonder u zwak ben, dus ik kies ervoor om voortdurend in gebed bij u te komen. Wetende dat uw kracht meer dan genoeg is voor mij. Amen.